In deze video laat ik zien hoe je als student een opdracht kan inleveren in Microsoft Teams. Ik heb een nieuwe opdracht gekregen van mijn docent en die opdracht kan ik op verschillende plekken terugvinden. Als het een individuele opdracht is, dan vind ik hem terug in de chat. Je ziet hier ook dat er een eentje staat en als ik daar naartoe ga, dan heb ik de chat met assignments, oftewel de opdrachten en dan vind ik de laatste opdracht die aan mij persoonlijk is toegekend onder deze knop. Ook als ik in Teams in het tabblad algemeen ben, kan je klikken op opdrachten. Bij opdrachten zul je ook alle opdrachten terugvinden die je moet maken of die je al hebt ingeleverd. Dit is de opdracht die ik nu moet doen, dus ik klik daarop en dan zul je de inhoud van de opdracht zien. Je kan zien wanneer het ingeleverd moet worden en ook eventueel of er punten aan toegekend zijn. Verder staan er instructies bij en in dit geval zit er ook nog een document bij. En dat document dat kun je dan openen en eventueel bewerken. Meestal uh, staan daar vragen in of moet je daar iets uh, bewerken. Dat doe je dus op deze manier. Eigenlijk wordt Word gewoon geopend binnen Teams. Ben je klaar, dan wordt het automatisch opgeslagen en hoef je alleen nog maar hier op het kruisje te klikken. En het laatste wat je nog doet is inleveren. Op dat moment. Zie je dat er een kleine animatie plaatsvindt, je hebt je opdracht ingeleverd en je docent ziet dat dan ook verschijnen en je kunt hier eventueel ook nog de knop inleveren, ongedaan maken kiezen als je toch nog wat aan je opdracht wil veranderen.